Een dag voor de aankomst bevinden we ons in X2, het kloppend hart van de Jupi. Hier is het hoofdkwartier waar verschillende teams alles in goede banen leiden. Creatievelingen binnen de organisatie kunnen zich uitleven in het CREA-team, dat instaat voor de decoratie van de slotdag. Ja, wij knutselen uh, heel wat materiaal voor op de slotdag. Aangezien uh, de affiche mooi geïllustreerd is met hier. allemaal virussen dat we ja, het idee gehad om een virus te maken voor op de slotdag eh, dat er iemand in karant loopt. Het is ook de plek waar aan de joeper gewerkt wordt. Ze zorgen elke dag voor een, een krantje, dat onze stappers onderweg ook wat leesvoer hebben van hoe dat de, de dag voordien gelopen is op, de, op andere tochten of op hun eigen tocht en wat nieuwtjes en zo. Dus ik op de hoogte blijven. Hoe wordt je krant dan verdeeld? Eh, we brengen die s nachts zelf rond. Die wordt s'avonds tegen 11 uur gedrukt. En uh, dan verzamelen we alle krantjes en dan brengen we die zelf rond uh, naar alle slaapdorpen. Ook is er het Jukko-team, de zenuwcel van de organisatie. Joko is eigenlijk het Joki-coördinatieteam. Dus er is een algemeen nummer voor de groepen. Als ze verloren lopen of andere ernstige zaken gebeuren onderweg, dan bellen ze naar ons. Zijn er al problemen geweest tot nu toe? De meeste problemen, zeker met gisteren, omdat het een warme dag was. Mensen die eigenlijk zonslagen had of uitdrogen. Dat natuurlijk naast het feit dat er veel groepen verloren zijn gelopen. Eén ding is zeker: morgen wordt een feest.